Je bent er al. Ja, het was net even droog buiten, dus ik dacht: het is een goed moment om uh, even op de fiets te stappen. Nou, inderdaad. Zo, leuk om hier te zijn. Ja, nou, kom verder. Dankjewel. Neem een stoeltje meteen mee. Ja. Let's go. Kom op. Kijk. Koffie. Lekker stoeltje. Ja, dank je. Zo, zijn we dan. Ja, welkom in Grote Broek. Dankjewel. Hoe is het ermee, Merel? Ja, goed. Ja? Ja, we zijn hier op de prachtige locatie van Enra in Grotebroek, zei je al. Mm -hmm. um, wat doen jullie hier precies? Wij zijn specialist in twee-wielenverzekeringen. Dus als je een verzekering wilt afsluiten voor een fiets, bronfiets of scoopmobiel, dan ben je bij, jou, bij ons aan het juiste adres. Mm -hmm. En dat kan online via de website of via een van onze 2500 aangesloten rijwielhandelaren. Yep. Uh, we behandelen hier ook de diefstaldossiers en de schadedossiers. En dan hebben we nog een afdeling buitendienst. Zij gaan langs bij onze klanten om verzekeringspakketten aan te bieden. Kijk aan, dat is nogal. Inderdaad. Hey, en ook collega's in Duitsland heb ik gevonden, ja, klopt dat? Ja, klopt. We hebben ook een vestiging in Duitsland. Volgens mij gaan jullie daar ook nog langs. Ook dat klopt, ja. Um, ja, we hebben vrijwel dezelfde dienstverlening, maar ja, wel in een ander land. En we zijn ook nog actief in België. Ja. contact met de verzekerden vanuit België onderhouden we hier vanuit Grote ah, oké. Okay. Hey, en wat doe jij zoal op deze locatie? Ik ben acceptant. Dat houdt in dat ik uh, ja, verzekeringsaanvragen van begin tot eind behandel. Dus een aanvraag komt binnen bij mij of een van mijn collega's. We beoordelen de aanvraag, accepteren, tussentijds wijzigen en achteraf beëindigen we de verzekering. Klinkt als een leuke taak. Ik ja. wordt een vres van Ja inderdaad, klopt. Ja. Ja. Okay. Merel, hoe ja. draagt uh, wat jullie hier allemaal doen bij aan de missie van ProVemey? Waar wij voor willen zorgen is dat de eindconsument zorgeloos fietsplezier kan hebben. En ja, dat doen we door onze betrouwbare oplossingen. Ja, oké. Okay. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Met zo'n 45 hier op kantoor. 45, oké. Okay. We zeiden het al even, het is een hele mooie locatie hier mm -hmm. bij Enra. Um, maar wat is er zo bijzonder aan deze locatie? Ja, wat eigenlijk zo bijzonder is, is dat het een oud-vrouwenklooster is geweest. We zitten nu in de kapel van het uh, oude klooster. In die kapel die gebruiken we nu als vergaderruimte en soms ook als bar voor ja, informele activiteiten met collega's. Ja. Uh, en bij dat soort activiteiten nodigen we ook onze collega's van Duitsland uit. Ah oh ja, oké. Okay. Dus op die manier onderhoud je ook een hele goede ja, band. Dan. Ja, Precies. Merel, we hadden het zojuist al even over jouw baan. Heel divers vragen mm -hmm. bekend. Superleuk. Um, maar wat maakt in zijn algemeen zo tof om voor Elna te werken? Ja, wat ik zo fijn vind aan Bovema en Enra is dat ze openstaan voor verandering. Dus zie je iets waarvan je denkt, nou het kan beter, makkelijker of sneller. Geef het aan en waar mogelijk wordt jouw verbeteridee ideeën geïmplementeerd. Graaf. die zet echt invloed. Ja, zeker. Ja. Merel, mag ik jou vriendelijk bedanken? Ja, natuurlijk. Okay. Graag gedaan. Dank je wel en tot ziens. Ja, tot ziens. Zo, dat was hem weer. Grote broek. Ben jij benieuwd waar wij de volgende keer naartoe gaan? Houd dan onze pagina in de gaten. Tot de volgende.